Welkom. We gaan deze keer kijken naar een specifieke toepassing van onze bewijstheorie. Het is iets anders dan wat je tot nu toe gezien hebt. Tot nu toe hebben we gekeken naar hoe we een correctheidsspecificatie van een statement kunnen bewijzen. Hier laten we zien dat deze bewijstheorie ook... De ontwikkeling van correcte programma's ondersteunt. Dat wil zeggen, we starten met een specificatie, we hebben nog geen statement, en dan laten we zien hoe we door toepassing van uh, de bewijstheorie kunnen komen tot een, tot een programma. Uh, dat idee dat illustreren we aan uh, het volgende probleem: het berekenen van de sectie van een array. We hebben een array gegeven. Dus een eendimensionale array, van integers naar integers. En voor elk interval van die array A, dus I en J zijn integer waarden, variabelen. En I en J geven een interval aan, dus alle waarden die in A zijn opgeslagen, vanaf I tot en met J. Van dat segment, dat noemen we al wel segment of sectie, van dat segment, kunnen we de som definiëren. Dat staat hier gedefinieerd in de gebruikelijke, gegeneraliseerde somnotatie. Dus s subscript i en j, waarbij natuurlijk bedacht moet worden dat i kleiner of gelijk aan j is, is de som van alle elementen vanaf i tot en met j. Nou, wat we nu willen uitrekenen, gegeven een upper bound, is wat de minimumsom is van een sectie uit de array. a Dus formeel betekent dat, we willen in een output variabele som, berekenen wat de minimum is van al deze uh, sommaties over de verschillende intervallen van de RE. Je bekijkt die array, dat is zo'n zo lab, zo'n stuk, en je hebt een willekeurig interval en die heeft een som. Dan heb je weer een ander interval, die heeft ook een som. En daarvan willen we het minimum bepalen. En als voorbeeld hier: we hebben een array A en slaat op 5, uh, of we kijken naar een stuk uh, bestaan uit 5 elementen. Nou, veronderstel dat het uh, eerste element op 0, index 0 is 5, min 3, op de tweede plaats, etcetera. Nou, dan kun je beetje puzzelen, maar dan kun je al snel uh, van overtuigd raken. Dat dit segment, dat interval vanaf 1 tot en met 3, dus dat zijn deze drie deze op volgende getallen. Als je die bij elkaar optelt, dan krijg je uh, min 7 plus 2 is min 5. Ja. En nou, dan kun je checken, van, dat is inderdaad uh, de, de, het, de laagste uh, waarde... Van de som van een uh, segment. Want, ja, kijk maar, maar ja, elk wat ook een segment is, is elke afzonderlijke waarde. Dus 5 is een afzonderlijk segment. Nou, dat is 5 is al groter dan min 5. Dus elk van die waarden afzonderlijk zijn al groter. Nou, neem een willekeurig andere segment, bijvoorbeeld uh, van min 3 naar 2. Nou, dat is uh, min 1. Nou, dat is groter dan min 5. Tel we de hele zaak op. Nou, dan zul je ook zien dat het groter is dan min 5. Dus, je kunt dat uh, allemaal uitputtend uh, testen en dan uh, zul je zien uh, dat uh, min 5 inderdaad het, uh, de laagste som is. Nou, hoe zou je dit uh, berekenen? Nou, een hele simpele uh, methode om dit te berekenen. Als je enigszins, uh, programmeer, enige programmeerervaring hebt, dan uh, schud je zo uit je maal een dubbel loopje. Ja, want dat is het idee van zo'n dubbel loopje. Nou, je begint bij 0, het 0 element. Je zet som op 0. Uh, of zeg nee, je kunt beter som op A0 zetten. Je zet som op A0 en dan neem je een, uh, een telletje zeg k. En die loopt dan van 0 naar 1, naar 2, naar 3 et en voor elk segment met vaste beginpunt 0 reken je de som uit en dan neem je iedere keer het minimum van die som met de gegeven waarde van som. Ben je klaar dan ga je terug en nu ga je hetzelfde doen vanaf het tweede element en dan laat je dat tellertje weer lopen en bereken je weer uh, het minimum van al die segmenten vanaf het Tweede element. En zo kun je dat doorgaan. En dan uiteindelijk uh, zul je inderdaad dit berekend hebben. Maar dat is dus uh, uh, kwadratisch uh, in de lengte van een r Dat uh, Het is een dubbele loop. De vraag is, uh, kan het ook lineair? En nu zullen we laten zien, door systematisch na te gaan denken over wat we nou eigenlijk willen... Dus echt nadenken over de specificatie en niet direct maar aan het programmeren slaan, maar eerst bekijken wat, wat de specificatie is en hoe we de specificatie kunnen gebruiken voor het afleiden van een, van een programma. Uh, ja, eerste punt is, als je lineair, dit lineair wil oplossen, dan ligt het voor de hand het volgende te denken, stel dat je ergens al bent op de kade index. Want lineair betekent dat je gewoon één voor één die elementen bij gaat. En dan moet het zo zijn dat als je aan het eind gekomen bent, dat in som dus de gewenste waarde is. Nou, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, eigenlijk alleen maar als je... Zo kunt regelen dat als jij op de kaderpunt staat en je hebt dus al een beginstuk van je array uh, verwerkt, dat je dan op dat moment geldt dat som de minimum is van een sectie binnen dat beginsegment. Ja. En dat hebben we hier geformaliseerd. We introduceren een invariant, duiden we aan met uh, s of we definiëren een waarde SK, en dat is het minimum van al die segmenten, secties, die bevat, zitten, bevat zijn in het stuk tot en met K, dus het beginstuk. Dat noemen we SK, dus dat is het minimum. Als we dit berekend hebben voor K, en we zorgen, en we hogen K met 1 op, en we weten, en we zorgen dan ervoor dat deze relatie behouden blijft, dat is sum, we moeten het dan nou zo regelen dat sum deze waarde heeft. Sum is een minimum van al die secties die bevat zijn in het beginstuk tot en met K. Dan gaan we K met 1 ophogen, nou, dan willen we dus dat deze relatie behouden blijft. Dus dan moeten we het een en ander gaan, gaan doen om deze relatie te behouden. En... Maar afgezien daarvan, als we al kijken naar het eind, als uh, K uh, N is de upper bound, ja, dan zien we dus automatisch dat we het doel bereikt hebben. He? Dus we hogen K op en stel voor dat we, dat, het, dat we erin slagen om ervoor te zorgen dat sum gelijk is aan deze waarde, minimum van al die uh, segmenten die bevat zitten in dat beginstuk. Nou, als we aan het eind zijn, dan hebben, weten we dat sum de. Uh, ...verlangde waarde heeft. Dat heb ik hier neergezet. Dus als k gelijk is aan n, dan is dit precies datgene wat we uh, beoogden uh, te berekenen... ...en op te slaan in de eindwaarde van, van sum. Dus wat we nu gaan uh, doen, is een, wat ik al gezegd heb, dus, dus een, een loop invariant... ...een invariant, of een loop maken die als invariant deze bewering heeft... Dat sum moet gelijk zijn aan de waarde van sk. He, dit is gewoon een, een wiskundige definitie, maar sum is een programma variabele. En we hebben een programma variabele k en dat wordt ons tellertje. En dat tellertje, dat loopt vanaf, nou waarschijnlijk moet dat nul zijn. Vanaf nul tot en met, uh, ik denk dat dit een typo is, dat moet nul uh, zijn. Maar dat zullen we zo wel zien. Dus dat is het idee om zo'n loop te construeren. Uh, die deze betrekking behoudt. Maar wat doet die loop? De basisidee van die loop is, omdat het lineair is, dat die k met 1 opgehoogd wordt. Dus we moeten zien, van, als we k met 1 ophogen, ja, dan moet sum natuurlijk gelijk zijn aan s k plus 1. Ja, want we willen deze relatie behouden. Dus nogmaals, gaan we k met de ene ophogen. Dan geldt niet meer dat, uh, dan blijft nog steeds zo dat sum gelijk is aan sk. Maar dan moeten we de waarde van sum dus zo veranderen dat de waarde van sum nu is, gelijk is aan sk plus 1. Nou, dan ligt het voor de hand om te kijken wat dat is, sk plus 1. En hier komt een aardig iets, uh, dat gaan we gaan nu analyseren wat de, volgens deze definitie, wat de waarde is van SK plus 1. En dan gaan we proberen om de waarde van SK plus 1 uit te drukken in SK. Dan heb je een soort inductieve definitie. En als je dus erin slaagt om SK plus 1 in de, uit te drukken als een functie van SK, nou dan kun je dus die functie implementeren eh, zodanig dat die sum geüpdate wordt door middel van het uitvoeren van die functie. Want sk heb je al. Ja. Dus als we, nogmaals, als we een functie kunnen maken zodanig dat sk plus 1 is die functie toegepast op sk. Nou, dan kunnen we dus die functie zelf op sum toepassen om te verzorgen dat die invariant behouden blijft. Dus dat is het idee. En uh, dat gaan we nu illustreren. Dus we gaan dan nou gewoon analyseren wat is volgende... Wat is de definitie van sk plus 1 en hoe kunnen we sk plus 1 schrijven als een functie van sk? Nou, daar gaan we gewoon de definitie opschrijven. Wat is sk plus 1? Dat is het minimum van al de som van al die secties vanaf 0 tot en met k plus 1. Oké. Okay. Nou, wat gaan we nu doen? We willen, naar, we willen die sk plus 1 dus schrijven als een functie van sk. Dus dan moeten we hier in dit patroon SK ontdekken en dat eruit tillen. Nou, dat zie je natuurlijk ook wel, want SK zijn alle, de som van alle secties van 0 tot en met K. Als je dat eruit haalt uit deze uh, verzameling van secties, welke secties hou je dan over? Stel, ik haal. dit is een verzameling van allemaal intervallen. Allemaal intervallen van 0 tot en met k plus 1. Stel, ik haal daaruit de verzameling van intervallen van 0 tot en met k. Want dat is mijn sk en daar wil ik heen. Ik wil sk plus 1 definiëren in termen als een functie van sk. Dus nu vraag ik mij af, van wat houd ik dan over? Welke intervallen hou ik over als ik alle intervallen van 0 tot en met k eruit haal? Nou, dat kun je, je bijna geometrisch voorstellen. Dat zijn al die intervallen met k plus 1 als vast, eindpunt. Dus dat zijn alle intervallen 0, k plus 1, 1 k plus 1, 2 k plus 1, 3 k plus 1, etc. Al die intervallen, die hou je over. Dus deze verzameling kun je schrijven als een vereniging van sk plus alle intervallen. Met k plus 1 als vast eindpunt en het uh, beginpunt variërend, lopend over die hele array. Nou, dat zie je hier formeel opgeschreven. Hè. Ik heb dus deze verzameling van secties, van, van intervallen, die heb ik herschreven tot een de vereniging. Deze, alle intervallen die liggen tussen 0 en, en uh, k, hè. vanaf 0 en 1 tot en met k. En hier zie ik alle intervallen met k plus 1 als vaste eindpunt. En die i die loopt dan van 0 tot met k plus 1. Nou, dat, is, dat kun je je zo voorstellen. Dat, je, dat ik deze verzameling zo kan opsplitsen in deze twee deelverzamelingen. Nou, en hier zien we dus die SK al staan. Maar nu moeten we, hè, die SK is het minimum van dit ding. Maar hier hebben we dus, gaan we berekenen, een minimum van dit plus dat. Nou, nu is het eenvoudig in te zien dat het minimum van deze hele verzameling, dat is het minimum van deze verzameling en het minimum van deze verzameling. Je moet even over nadenken, maar dat is niet zo moeilijk in te zien. Hè. Dus je kunt die... Dat is dus nogmaals, een minimum van deze hele verzameling is hetzelfde als een minimum nemen van, van het minimum van deze verzameling en een minimum van de, die andere verzameling. Misschien moet je daar even over nadenken, maar dat is niet zo, uh, niet zo moeilijk om dat uh, in te zien. Nou, en dan hebben we hier dus een minimum van al deze intervallen die liggen tussen 0 en, en k, hè, met, met 0 en k als grenzen bijgerekend. Dat was ons uh, sk en daar wou ik dus heen. Hè? Dus nu kan ik uh, sk plus 1 schrijven als een functie, namelijk het minimum van sk. Nou, en dan heb ik hier maar even een symbool voor geïntroduceerd. Dat heb ik nou even tk plus 1 genoemd. En, en in het algemeen defineer ik tk, dat is het minimum van al die intervallen met k als vast eindpunt. En die i die loopt dan vanaf het begin tot en met uh, die k. Dat is de algemene definitie. Zo, ja, waarschijnlijk realiseer je dan wel van, ja, oké, okay, mooi dat je nou die SK plus 1 als een functie van SK hebt gedefinieerd, maar dan komt er wel hier zo'n TK plus 1 op de proppen zetten. Dus, maar dat ga ik zo uh, uh, vertellen, wat we daarmee doen. In principe zouden we nu al een, een sketch, een eerste benadering kunnen uh, geven van ons uh, programma, namelijk... Uh, we zetten k op 0 en sum op uh, a0. En wat is de body? We hebben, uh, de, de k loopt door je array heen en dat doe je zolang k ongelijk is aan n. En wat doen we? In, he, dat hebben we al beredeneerd. Als we k met 1 ophogen, dan moeten we zorgen dat uh, de invariant behouden blijft. En dat hebben we berekend hier. He. Dat krijgen we door aan sum toe te kennen, minimum van sum en tk plus 1. Die tk plus 1 komt hier nog uit de lucht vallen. Maar daar gaan we ons zo meteen zorgen over maken. Eerst kun je nou eenvoudig inzien dat dit inderdaad correct is. Want dit is de invariant. We gaan nu verifiëren dat dit in de invariant Eigenlijk is dat triviaal, want zo hebben we het eigenlijk al helemaal afgeleid. Nou, dit is de invariant, dus we moeten laten zien dat de invariant ook inderdaad waar is. Na deze initialisatie, dus dan moet je hier voor k0 substitueren en voor sum moet je a0 substitueren. Nou, dit geldt natuurlijk: 0 klein of gelijk aan 0, klein of gelijk aan n, dat is onze aanname dat n de upper groter of gelijk aan 0 is en dat a0 gelijk is aan s0, dat is per definitie van s0. Nou, we willen dat nog even zien. Dat was s0. En hier is de definitie van sk. Nou, S0, welke, welke uh, intervallen zijn dat? Ja, er is maar één interval, uh, dat is de beginwaarde. Elke waarde van een RE is zelf ook een interval. En dus uh, S0 is gewoon de eerste waarde van de RE. Dus hiermee hebben we laten zien, uh, door middel van uh, assignment-axioma en sequentiële compositie, dat die invariant inderdaad uh, daar geldt. En uh, ja, dit was onze aanname, hè, dat, uh, de upper bound uh, uh, groter dan 0, blijkbaar. Ik dacht, groter of gelijk aan 0. Nou, dat... Moeten we even checken. Volgens mij ik dacht eerst een groter of gelijk dan nul. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Uh, nou, dit impliceert dat. Hè? Dat was het idee. Hè? Als je twee asserties boven elkaar hebt, dan moet de bovenste de onderste impliceren. Het is dus verkapt een toepassing van de regel in, de, in, de, in het formaat van een geannoteerd programma. En A0 is S0, is gewoon per definitie zo. Dat hangt niet van de toestand af. Dat is gewoon de definitie van S0. Goed, nu moeten we bewijzen dat dit een invariant is. Dus de algemene methode is dan om deze invariant uh, aan het einde te zetten als postconditie van de body van de loop. En dan moet je hem er doorheen trekken en zien dat die inderdaad aan het begin geldt. Gegeven dat die Boolean guard uh, geldt. Nou, dat gaan we doen. Ook weer door middel in eerste instantie van het axioma. Dus we vervangen k door k plus 1. Dan krijgen we dit. Ja, merk op, we moeten k hier vangen, maar hier natuurlijk ook. Hè. Het is een index, uh, k, dus die moeten we ook vervangen. Dus we kijken nu, uh, k plus 1 groter of gelijk aan 0, kleiner of gelijk aan n. En sum is gelijk aan sk plus 1. Dus nu passen we wederom een assignment-axioma toe. Vervangen we gewoon sum hier door deze uh, rechterkant van de assignment. Dus je krijgt nu dit. En dit heb je gewoon klakkeloos gedaan. Hè? Dus dit kun je doen zonder na te denken. Alleen nu moeten we een beetje na gaan denken. Want we weten als, we die, als die invariant geldt en we gaan de loop in. Oké, okay, dan weten we nog steeds dat k, uh, dit, dit nemen we gewoon mee, hè, want de toestand verandert niet, maar we weten tevens dat k ongelijk aan n is. Met andere woorden, we weten dat k plus 1 kleiner of gelijk aan n is. Ja, dus dit impliceert dat. Nou, dat, we weten nou dat sum is sk, maar we hebben al beredeneerd dat het minimum van de sum en tk plus 1, dat was sk plus 1. Deze implicatie, dat hebben we al laten zien. Want we hebben laten zien dat sk is gelijk aan het minimum, sk plus 1 is gelijk aan het minimum van sk en tk plus 1. Nou ja, en die sum is sk, dus daar, daarmee geldt dus deze implicatie. Nou, en dan resteert uh, het eind, uh, de uiteindelijke postconditie. En we gaan de loop uit, dan weten we dat het niet zo is dat k ongelijk aan n is, dus k is gelijk aan n. Nou, en dan weten we, en we weten natuurlijk... Dat sum is gelijk aan SK, dus sum is SN. Klaar. Maar eigenlijk is dit dus triviaal, want de, de, de kern zit hem in, de, in, in deze implicatie. En dat hebben we gewoon zo afgeleid. Puur door uh, wiskundig uh, te redeneren. Maar ja, nu zijn we natuurlijk niet klaar, want dit programma kun je niet uitvoeren. Die TK plus 1, dat is een... Uh, een, een definitie, hè? dat is de, de, de, de som van alle secties met k plus 1 als uh, rechterpunt. Uh, ja, die, uh, die moeten we natuurlijk ook uitrekenen. En uh, ja, misschien denk je wel, ja nu ga je, nu ga je een dubbele loop in of zo. Dat zou je kunnen doen. Hè? Dat je die, die tk plus 1 ook weer met een aparte loop gaat uh, uitrekenen. Dat je hier een loop gaat maken waarin je die tk plus 1 gaat uitrekenen. Ja, dan zijn we weer terug bij af. Nee, wat we daar tegen gaan doen, is het weer hetzelfde verhaal. We gaan weer proberen op basis van deze definitie... ...die tk plus 1 te definiëren als een functie van tk. En dan kunnen we die functie dus uh, toepassen. En als we dan een nieuwe variabele introduceren... Uh, ...met als invariant dat die nieuwe variabele gelijk is aan tk... Dan voordat we die sum doen, gaan we die variabele tk updaten, zodat die gelijk is aan tk plus 1. En vervolgens kunnen we sum updaten. Oké, okay, nou ja, dit, dit was uh, verder triviaal. Dus nu gaat het hier om. En dat wordt dan natuurlijk spannend, want uh, hier moet nou uitblijken of we het inderdaad lineair kunnen doen. Dus of we inderdaad netjes uh, tk plus 1 kunnen definiëren als een functie van tk. Nou, wederom, je kunt uh, urenlang turen naar, uh, naar dit symbool, maar wat je altijd moet doen in de wiskunde enzovoort, is meestal gewoon definities uitvouwen. Je pakt de definitie en vervolgens ga je kijken hoe je die definitie verder kan masseren tot datgene wat je wil. Dus de definitie hier, tk plus 1, was het minimum van al die secties met k plus 1 als vast eindpunt. En uh, i die loopt dus vanaf 0 tot en met dat eindpunt. Nou, net zo goed als met die sk plus 1, willen we dus nu in deze definitie, willen we die tk eruit halen. Of kijken of we die tk hierin kunnen zien. Nou, wat is tk? Tk is de, zijn alle secties met k als vaste punt, eindpunt. En i lopend vanaf nul tot dat eindpunt. Maar stel dat ik, we he, weer hetzelfde, stel dat ik die intervallen eruit uithaal. Welke houd ik dan over? Welke houd ik dan over? Laat even stil te vallen, ik wil even nadenken. Die uh, gaat het toch iets anders. Uh. Ja, ik ga dus niet... nog niet direct uh, die uh, T-kader uithalen. Er zit nog een tussenstap in. Dus dat is nog even iets, uh, iets ingewikkelder dan ik in eerste instantie uh, dacht. Want ik, ga, ik doe dus deze stap: ik analyseer deze. Ik herschrijf deze verzameling eigenlijk als een vereniging van al die uh, segmenten, tot en, en segment tot en met k, en het segment k plus e zelf, oh ja, ja, dus i, dus met, ja, dus degene die ik eruit haal, dat is gewoon het laatste punt, ak plus e, en dit is, als het goed is, tk, nee, nog niet. Maar in ieder geval, wat ik in eerste instantie dus hier blijkbaar doe, is uh, deze verzameling van uh, secties, zie ik dus als al die secties, waarbij uh, k plus 1 als vaste punt en die i die loopt tot en met k. Dus 1 valt eruit, dat is precies deze van k plus 1. Ja. En we weten, s k plus 1, k plus 1, ja, dat is een interval met 1 element, dat is gewoon ak plus 1. Ja, maar dat is inderdaad, die, die term die er nu staat, is nog geen tk, want nee. er staat k plus 1. Hè? Ja, ja, ja. Ja, dus dat maakt het een beetje, dan, dit is wat ingewikkelder dan die sk plus 1. Dat kregen we uh, makkelijk, maar hier gaan we met een, een tussenstap. En die zie je nu vervolgens, uh, nu zie je die tk uh, opdoemen. Eerst schrijven we die sk plus 1, k plus 1 tot ak plus 1. Ja, dit is gewoon één element. Maar nu ook wederom gaan we dus zo'n interval van i tot en met k plus 1, de som daarvan, dat kunnen we natuurlijk schrijven als de som van alle waarden van i tot en met k, plus dat k plus 1 element. Dus al deze uh, sommaties zijn gelijk aan deze sommaties. Ik tel al die waarden vanaf i tot en met k op. En dan moet ik daar gewoon door met wat die AK plus 1 bij optellen. Dus deze verzameling kan ik ook schrijven als een minimum van deze verzameling. En nu heb ik die AK plus 1 hier als daar. En nu is het eenvoudig berekenen dat met dan sowieso eerst nog deze stap dat ik deze AK plus 1 eruit kan halen, He, want een minimum van een stel getallen plus een vast getal. Dat is het minimum van al die getallen, plus dat getal natuurlijk. Dus dan haal ik die ak plus 1, ja, kan ik eruit halen. Dus uiteindelijk krijg ik nu deze, uh, de, die tk plus 1, wat is dat nou? Het is het minimum, de minimum van al die intervallen met k als vaste punt, eindpunt. Nou, en dit was mijn uh, tk inderdaad, maar plus ak plus 1 en dat weer het minimum van met ak plus 1. Dus, eigenlijk, dus dit kan ik nu herschrijven hè, tot tk, het minimum van dit, dat is per definitie tk. Nou ja, dit blijft zo staan en dat ook, dus uiteindelijk krijg ik tk plus 1 is het minimum van tk plus ak plus 1 en ak plus 1. Nou, dit is wel iets lastiger dan die uh, SK. Die SK, die, die kregen we, uh, SK plus 1, kregen we vrij simpel uit uh, SK. Maar hier was het een beetje getrukt uh, waarom je dat, dit punt eruit uh, trekt. Ja. Het werkt en uh, ja, het was een geniale inval. Dat heb ik zelf niet bedacht, maar uh, dit werkt. Ja. Hoe je daarop komt, zullen ja, dus we even puzzelen. Je, je, je wilt uiteindelijk hierheen. Uh, Oké. Okay. Het is ons gelukt. En we weten nou dus dat tk plus 1 te schrijven is als functie van tk. Namelijk deze functie. Het minimum van tk plus ak plus 1 en anderzijds ak plus 1. Nou, wat we nou doen is een variabele introduceren, die noemen we x, geloof ik, in de volgende slide. En als invariant willen we hebben dat x gelijk is aan tk. Dus, voordat we sum updaten, moeten we eerst die variabele updaten volgens deze functie, want dan weten we dat uh, die variabele gelijk is aan tk plus 1, en dan kunnen we de sum uh, updaten. Dus we krijgen nu het volgende programmaatje, hier zie je dat dus, ik introduceer een nieuwe variabele x, daarvan is het idee dat die staat voor tk en dus x hier is, uh, moet dus tk plus 1 zijn, maar we weten als x hier tk geldt en we passen x op deze manier aan, dan weten we dat x hier gelijk is aan tk plus 1. En daarmee kennen we die betrekking van SK plus 1 in termen van SK. Als sum dan weer gelijk aan SK is, dan weten we dat hier geldt. Sum is uh, minimum, uh, is, sum is SK plus 1. En dan kunnen we dus veilig uh, K met 1 ophogen. Nou, laten we zien hoe dat uh, uh, bewijs. Nou, eigenlijk hoef je het dan niet meer te bewijzen, want in, in principe heb je het zo af, afgeleid. Maar. Laten we toch maar even zien of het inderdaad uh, klopt. Dus dit is nou onze invariant. Hè. Dit hadden we al, Summers sk, maar we introduceren nu een nieuwe variabele, x. En uh, die uh, uh, staat voor tk. Hè. De waarde van x is tk. En dat willen we iedere keer, na elke executie van de body van de loop, moet dit blijven gelden. Dat is dus onze invariant. Nou, dan gaan we eerst kijken of hier inderdaad uh, na deze initialisatie geldt. Nou, dan moeten we wel bedenken hoe, hoe initialiseren we uh, x. Nou, in het begin is k gelijk aan 0. Dus moet x gelijk zijn aan uh, t0. Nou, wat was t0? Moeten we dan misschien nog even kijken. Ja, de definitie, wat is die? Uh, oké. Dan kunnen we... Uh, er stond naar nou die t. Even Nog verder terug. Nog verder terug. Nee, die t die kwam pas hierna. Nee. Ik zie die t-definitie uh, van TK. Uh, Moet hieronder zitten. Nee. Oh, er stond er niet bij. Okay. Oh ja, we hebben hem wel. Helemaal onderaan. Definition of TK. Dus TK dan die stap daarboven zie je min S IK 0 kleine dagelijker I kleiner gelijk aan k. Oh wacht, hier, ja, ja, ja, dus dit hè, is per definitie uh, tk. Ja, ik dacht dat ik hem nog apart in een regel had, maar hij is, uh, zeg maar, verdekt uh, opgesteld. Dus wat is dan t0? Nou, dat is het minimum van uh, alle intervallen vanaf 0 tot en met uh, 0. Nou ja, dat is gewoon, net als uh, s0, het eerste element. Dus zowel sum als die variabele x worden beide geïnitialiseerd op a0. En dat geeft ons in ieder geval, dat na de initialisatie, die invariant geldt. Dus je kunt ook uh, gewoon afleiden, dit we willen als invariant hebben, uh, kun je dus ook afleiden uh, hoe je sum moet initialiseren. Uh, want we weten dat uh, initieel hier k is 0, dus we weten dat sum moet gelijk zijn aan s0. En we weten dat x gelijk moet zijn AT0. Nou, dan kijk je dus gewoon wat S0 en T0 zijn per definitie. Nou, dat is in beide gevallen A0. En daarmee weet je dus ook hoe je die sum en die x uh, moet initialiseren. Dat komt dus ook niet uit de lucht vallen. Dat volgt gewoon uit het feit dat je k op 0 initialiseert en de definitie van sk en tk toepast. Goed. Dus uh, dan moeten we ons overtuigen dat uh, deze implicatie geldt. Volgens mij moet het nog steeds hier in de grotere gelijke nul zijn. Maar goed, dat is uh, een klein detail. Uh. Goed, nu gaan we beredeneren dat uh, dit, deze assertie inderdaad invariant is. Dus we zetten hem als postconditie van de body van de loop. En nu trekken we hem er weer doorheen, he, van beneden naar boven. Van k door k plus 1. Domweg, je hoeft helemaal niet na te denken, maar je moet goed bedenken: ook die indices gaan natuurlijk mee. Hè? Niet alleen hier deze k, maar ook deze indices. Dus dat doen we. Verder gaan we die uh, sum hier vervangen door deze rechterkant van de assignment. En dan kijken we deze expressie, dat hebben we ook al eerder gezien. Maar nu hebben we hier staan: x is tk plus 1, die, die blijft onveranderd, maar die passen we nu aan. Dus we moeten nou x vervangen door deze hele rechterkant van de assignment. En dan krijgen we dus deze uh, expressie. In plaats van x is uh, tk plus 1, krijgen we dus deze expressie. Het minimum van x plus ak plus 1 en ak plus 1 is gelijk aan tk plus 1. Nou, dat is een hele riddle. Uh, maar als we hier de loop binnenkomen, dit is de invariant en we weten tevens dat k ongelijk aan 0 is, dus dit is de invariant. Nou ja, dan weten we weer dus dat, dat k ongelijk aan n is, dat k plus 1 kleiner of gelijk aan n is. En nu gebruiken we wat we al hebben afgeleid, dat als sum gelijk is aan sk en x is gelijk aan tk... Dan weten we dat het minimum van sum en tk plus 1, dat moet gelijk zijn, sk plus 1. Dat hebben we uitgerekend. Maar we weten ook dus dat tk plus 1 het minimum is van die x. Ja, want die x is tk en dat is tk plus ak plus 1 en ak plus 1. Trouwens, daar staat bij de, na de doel, staat 0 kleiner dan gelijk aan k plus 1. Kleiner dan gelijk aan n. Maar uit invariant uh, moet dat k zijn. Uh, sorry? Direct na de doel. Staat 0 kleiner dan gelijk aan. Ja, die, dat, dat hoort toch hetzelfde te zijn als wat er in de variant staat? Ja, ja sorry. Ja, ja, dat is een typo. Ja, dankjewel. Ja, moet even aanpassen. Ja, hier moet dat Ja, zeker. Ja, want die variant, uh, de state verandert niet. Dus die, wat, je, wat je altijd schrijft als preconditie van de body van de loop is gewoon domweg de invariant plus uh, de boolean guard. Dit moet uh, k uh, klein of gelijk aan n. Maar uiteindelijk weet je dus dat k plus 1 kleiner of gelijk aan n is, omdat je weet dat k ongelijk aan n is. Ja, dankjewel. Ja. We gaan even afsluiten. Pauze. Oké. Okay.